Welkom bij Stuff. Zoals je ziet, het is hier een ongelooflijke puinhoop. Tijd om uh, op te ruimen. Het is vakantie geweest. En uh, een aantal dingen zijn na de vakantie hier beland. Terwijl ze hier niet thuis horen. Er zitten wat nieuwe spullen tussen. Dus, uh, ehm... kijken wat we ervan gaan maken vandaag. Want... Ik heb net nog wat nieuws gekocht en deze ook nog. Uh, bekabeling voor een led project heb ik hier. Ik moet ook nog even een heleboel losliggende papiertjes. Geen idee wat het is. Ik heb het letterlijk zo, uh, zo achtergelaten naar vervolgens oprijzen gaan. En uh, er zijn alleen maar dingen bijgekomen. Voltmeter. Altijd handig, maar nu even niet. Deze even opzij. Als ik er een plekje voor kan vinden, tenminste. Zo, kijk, ik zit er weer op een bureau te lijken. Ergens. Um. Nog wat meer stroomdingen aansluiten. Daar heb ze altijd handig. Die hingen hier ergens. Dus net naar Eurosproor geweest. Uh, ik had gehoopt daar goed inkopen te doen. Maar het uh, viel wat tegen qua wat er was. Ja, eigenlijk zoek ik altijd kapotte dingen. En ze hebben daar gewoon veel te veel goede dingen, goed spul. En uh, uh, daar heb ik niet zo'n interesse in. Dus uh, dat was eens kraampje wat wat leuk spul had. Uh, daar heb ik dan ook wat gehaald in. Lijm, soldeer, spul. Messen, en messen. Tangetje. Nog wat. Uh, swings, shrinks, dus. Zo. Hoppa. Even kijken. De windel op een bureau te lijken. Welkom bij uh, Palsmobbel Tijnstof. Um, dus, wat heb ik gekocht? Deze heb ik vorige week gehaald. Uh, komt uit de verzameling, de, het is een pico de uh, verkoper. Het ging er vanuit dat hij het niet deed. En toen we hem op de rails zetten, reed hij wel maar heel moeilijk. Dus uh, deze moet nodig schoongemaakt worden. Hij zit nog uh, heel goed ingepakt. Even zo. Dit is een Pico uh, ns 14. sorry, NS4147. Hij zit al los, uh, het leuke hiervan is dat ik nog zo eentje heb liggen en ik kom er niet achter hoe de bekabeling zou moeten zitten, want uh, ja, ik zie alleen dat die andere, die rijdt helemaal niet. Uh, iets met de stroom doorvoeren denk ik. En ik weet gewoon niet hoe die zou moeten. Deze hier, die, uh, die rijdt in principe wel. Even kijken of er is een... Er... Nee, die zit niet aangesloten. Ah, jongens, je gaat op vakantie. Je zou het moeten doen. Ja. Deze rijdt, maar moeizaam. Nou, ik kan er haast niet meer stroom opzetten dan dit. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze stroomopname gaat. Ik heb ook de bijbehorende tender. Ik zag wel dat die gelijmd is met hot glue en dat komt er aan alle kanten uit. Dus ik denk dat deze ook wel gaat peuteren om al die lijmresten eruit te halen. En dan ben ik heel benieuwd uh, of ik dit met die andere, dat ik dan die andere trein ook aan de gang kan krijgen. Um, Kijken, er dat geen stroom op. Dus dat is één. Um, uh, Even op zo'n plek zetten die. Zo. Die andere. Eh, dit hoort er misschien bij. Dat weet eigenlijk niemand. Ik verwacht eigenlijk van niet. Een andere aankoop. Zo. Dat is een. Niet geheel onbeschadigde, maar toch mooie uh, koploper, NS-koploper met uh, KLM kleurstelling. Ik wilde al een koploper. Meestal zie ik ze gaan voor 75 euro, 85 euro. Dat vond ik net iets te veel. Uh, deze heb ik wat minder. Um, het achterste draaistijl heb ik gemerkt, dat moet ik nog even op zijn plek zetten, dat wil nog niet helemaal, dat loopt niet lekker. Ik wil hem kort gekoppeld gaan maken, zodat hij uh, er beter uitziet. Maar alle onderdelen zitten erop verder, zover als ik kon zien. Inclusief de twee Panto's, daar ben ik ook wel blij mee. Zo, dus... KLM, Royal Dutch Airlines. Het is het Lima model, dus dan weet je, uh, het klopt niet helemaal. Uh, der, uh, er zitten wat gebreken links en rechts. Maar. maar goed, nou de wielen zijn zo ongeveer zwart. Ik verwacht niet dat ik daar veel beweging in ga krijgen. In deze motor. Ik ga het waarschijnlijk toch vervangen voor de pankoek. Oh, kijk aan. Nou. Dat was zoeter denk ik dat. Ik ga waarschijnlijk de motor vervangen voor die, die pannenkoek hier. Ga ik vervangen voor een cd motor. Die heb ik nog een paar liggen. Digitaal maken. Um, kijken of ik de verlichting voor elkaar ga krijgen. Dat is nog een hele klus. En kort koppelen. De hele set. Um, daar zal ik een aardige, het zal een aardige klus worden om dat te doen. Nou, dit is ook allemaal plastic. Dus dat schiet regelmatig los. Misschien dat ik hier nog iets voor kan vinden wat wat steviger is. Nou, ja, dat zijn dus de dingen die de komende tijd staan te wachten. Verder heb ik nog steeds de... Uh... Zal ik zal hem eens even op de baan zetten. Ik heb nog steeds mijn TCV liggen. Dat past niet eens, jongens. Zo, oh, het is te groot. Het TCV-project waar ik nog uh, mee aan het rommelen ben om te kijken. Ik wil hier deze neus wil ik repareren. Ik had gehoopt om een onderdelen te komen vandaag, maar dat, eh, ik denk dat ik meer succes ga hebben bij de beurs en Houten. Uh, deze ben ik nog aan het opknappen. Nou heb ik dadelijk genoeg pantografen over van die TGV eh, om eh, hier een goede op te zetten. Dan zie ik nog een extra tgv set heb. Um, ik heb deze al gelijmd uh, voor en achter en hij is eigenlijk bijna goed. Uh, ik denk dat ik hier ook de motor van ga vervangen voor een CD-motor en een digitaal laten rijden. Dan is hij uh, hartstikke mooi. Oh. kijk aan. En dit is de andere Pico. Kijk. Ik heb hem hier wel liggen. Deze met rode details, deze met zwarte. Ze um, zijn bijna gelijk, ja, alleen hier zit een bodemplaat, hier zit een bodemplaat op die mist hier en ik vermoed dat daar alle stroompickups op zaten. Met de tender die je dan aan moet. Mooi. Zo, dus dat wordt het de komende tijd. Um, schoonmaken en uh, opnemen. Ja, ja nee, dat is het wel. Oh, misschien dat ik nog ga spelen met wat uh, uh, apparatuur hier. Hoewel de helft van mijn tools en mijn, mijn, mijn dingen die ik erop kan schuiven uh, naar beneden gevallen is. Het is hier een rommeltje. Dus um, alvast bedankt voor het kijken en. Uh, Hopelijk tot snel met een nieuwe aflevering.